Maar eerst keken wij hoe naar Payem. Friesloon 60 hier vrij. Naaihayo nee, Bootsma. 60 hier bevrijding van Friesland. 15 april, dat is de officiële datum. Maar op 15 april, wat het war Payem, hoe stelpen mooi. Duitse soldaten die het op de vlecht wienen. Waarom het grutse pad van Friesland weer vrij, behalve dit ene plakje. Payem dat water een soort van uitvalbasis voor de Duitsers om de toch naar de Alsen-dijk ja, te dekken. En er is hier zwiervochten. vochten. Een grutpad van het Warp is in puisketten pleets hier in de omkuiting binnen Albaan. al hier op ziek naar Duitsers. Azen, een patema, Hendrik Bakker, Andries Ozinga en daar we Sisvada draaien oud Payemers die de oorlog van dichtbij mooi maken Ja omneem komt u het van een pad uit Payem bij. Want daar is uh, 60 jaar lang nog zwiervochten. Wils de rest van Friesland al bevrijd wie En haio Bootma praat en maar meesken die dat van tegen bij mij bij maken, Hajo. Ja, die 15 april, dat wie doet, iets iets een snaien. En toen kwamen de Duitse sluipskutters hierheen. Om ja, toch dat dwarp even te veroriëren. Een soort van vesting. En de 16, 16 april begon het reis. Ja. Nou, truien man hier. Hendrik Bakker. Douwe Siesweda En Andries Ozinga. Alle traaie pijmers. We wennen jou. Ik ben een dik aan de noordkant van het dorp. En Oesenga uh, zijn uh, aan de zuidkant van het dorp. En we uh, zijn er daar mee niet. Dus daar uh, uh, zijn we ook wel wat verdeeld. Ja. Hoe begon ik je nou dan? Ik ken je dat herinneren, dus die 16 april doet de beschitting in Japan. Wij stiegen bij Arnold van Pop, daar weer dat toen nog en uh, Nou van Rende. Daar staan we maar een groep achterhoes uit de er en de En het hangt al in lof dat het BN en zo. En toen uh, kwamen in Skimmerjong, hoe laat dat krijgt wie je weet, kwamen de eerste inslagen. En grote stofwolken en, uh, en Rijk Jere. Dat we alle de lof in en toen vliegen wij alle in het huis. En uh, toen de nacht kwam de eerste vlechtelingen al, en toen kwam de verhaal. Zie je wel, hoe vier dat je bij die eerste inslagen? Nou, die kwamen inderdaad om een oer op jou, wachten jou jou. en iedereen in feite nooit de Ik denk dat we 90% van de meesten van PM langs binnen, die ik het ben, naar Kimzet en Aram, en de rest. Dat blote je oor en dat ging naar de kelder staan. Hierin ja, hier je echt het idee dit is, gevaarlijk. hier hier van eens woont? Nou ja, dat hier je wel, maar je moest niks voor de gelegenheid niet krijgen om voor te komen vanzelf. En dat hier net. En hier en wij net. Dus wij komen met een boerman die een fatsoenlijk goede kelder hier, van gewapend beton. En dat komen wij te lonen. En dan zit je in zo'n kelder? En, en dan? Nou ja, dan wacht je al aan, natuurlijk wat er gebeuren zal. Het is de kelder, natuurlijk net een werd men vreugdevol wachten tot op Sinterklaas en Pekki, dat begreep ik ook wel, De heerste een gespannen sfeer. Wij moesten wachten tot de Canadezen kwamen. Dit jaar, al rekenen, moesten maar stel Duitsers, die hier, wat ons betreft, niks in het warp te zien zien. je jou bent een oorkoos van het warp, hoe gaan jou die eerste Duitsers mooi maken? Nou, wij zitten achter huis en het uh, weer prachtig waar, is nou. En toen kwamen die ongelukkigen, omhoog vuur kwam de vlaggen op het toer in met Masum en in uh, Arnhem. En uh, wij dachten hoog oh, klaar. maar wij moesten melken, dus wij gingen te melken. En weer onder melken kwamen de Duitsers in, het boetisch dat we zelf die verdedigen, nou dat die verschillende ver ver muizen net Maar ja, daar zit niet vuur. En uh, we zijn, dit een gevaarlijke situatie. Dat uh, de meter het melk in die maatje en dan kan je het lagen, want we weten net wat er gebeurt. En nu ben we zelf in de op in het Hafen uh, te lane komen en dan zie je het nog misschien dat de Duitsers in de is Nog eens bij waar net netsketten, maar van het hier van mijn boerman, daar hier ze de in, dat proberen ze dus uh, wal te schieten. En dat hebben uh, ze geregeld. Dan. En bij ons de lege terp. Nee, als het hoest, die schiet vol mangaten en die Duitsers die er later uitkwamen, die een hartstikke onder het rek, want daar heb granaten een granaatnieschlein en dat heeft zelfs een motorpool op uh, Dus Dus zou hij het maken. Hendrik Bakker, dan begint die strijd te zijn, het was de hele oorlog hier heel rustig. Ja. neer te Hoorn. En ja, is We hebben waar we nu hierbij bijstingen, onder het begin van het warp, ja, daar is het niet zo begonnen. Hè? Nou, tenminste, zo kwam de mensen, kwam kwamen is het verhaal neus, want de de familie Brunsma, die waren Jerre en die hier in en een en die hier een verzamellijke flinke boot. en uh, daar hierin ze van alles ze daar in toeggen, en toen hierin ze daar met een aardige familie ingangen en toen dachten ze, nou, jij wij de pijmer feit, langs ons nou Massen, dan zijn wij vrij. Maar ze je niet? Anders, meer om een motor om te slaan. Ze moesten bomen en toen ben ze bomen de om vier verlaten takken. Dat is een nou watje dus een kilometer misschien. De veerlong was en toen uh, je in Duitsers en die stieren hadden we dan. moesten moesten met hetzelfde schip achteruit bomen de heen. Dus die mensen hier een hele put dat ze je weer wien toen hij het schipje werd ongeland en dan werd die hele familie is de Lien het Lienzi en het Ben naar de Riegen gekomen en daar werden wij en daar kwamen ze te longen. Nou, aanzienlijk meer van begin ik even naar de, de kelder dat zie je daar onderdoek zitten had.